Hi, Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam en dit is Cookie. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb op de vorige video, dus vorige week zaterdag, al een beetje doorgegeven dat ik mijn enkel heb bezeerd. Die heb ik dus op twee plaatsen gebroken. Hoe doe je dat? Nou, dat ga ik jullie nu vertellen. Het was donderdagochtend, ik werd wakker en ik wilde opstaan, uh, want ja, hè, ik moet gewoon werken. Ik ga naar de wc, niks aan de hand en ik wilde terug gaan om mijn bed op te gaan ruimen en ik dacht, oh jee, hier gaat iets niet goed. Ik voelde gerommel in mijn maag en ik voelde mijn gezicht maar helemaal zo, zeg maar, als een gordijn wit wegtrekken. Ik denk, oh, ik moet naar de wc. Misschien is het dan klaar. Dus ik strompel zo'n beetje naar de wc en eigenlijk is dat beeld al een beetje vaag. Ik ging op de wc zitten, denk ik, en toen ging mijn lampje uit. Dus ik ben letterlijk van de pot gepleurd. En ik voelde mezelf opeens op de grond, zeg maar, ja, draaien en doen en zuchten en steunen. Ik was helemaal, uh, helemaal weg. Ik voelde al iets aan mijn voet, dat ik dacht van, oh, die heb ik een beetje bezeerd. Ik hoorde mijn zoon op de achtergrond vragen, wat doe je? Ja, wat doe ik? Nou ja, ik dacht, ik ga kijken of ik droog kan zwemmen hier op de grond. Ik dacht, nou, ik heb mijn voet een beetje bezeerd, die gaat wel weer over, dus ik een beetje proberen. Gelukkig had ik nog krukken in huis, ik een beetje proberen met mijn voet. Nee, dat ging er niet worden. Ja, ik moest dus naar een vervangende huisarts, maar ja, hoe ga ik dat doen? Ik heb ook nog steeds last van mijn heup, dus rechts heb ik last van mijn heup. Is dat goed? Ja, rechts last van mijn heup, links last van mijn voet. Nou ja, ik uh, naar die vervangende huisarts. Ja, die zegt van nou, laat maar even foto's maken. Dus wij gaan naar de huisartsenpost. Daar heb ik dus eventjes gezeten. En toen werd ik van de huisartsenpost doorgestuurd naar de spoedeisende hulp. En aangezien het heel erg druk is in de ziekenhuizen en bij de spoedeisende hulp... We daar heel lang gezeten. We kwamen daar, denk ik, rond 4 uur aan en we zijn er om half tien uh, weggegaan. En dat was Jolanda uh, de Vrije Dag. Jolanda, ik de, ja, bedankt. Ik ben je super dankbaar hiervoor dat je dit uh, hebt willen doen. Eerst zaten we bij een koffieapparaat. Daar heeft ze natuurlijk heel veel koffie gedronken. Ik mocht niks drinken, want ja, misschien moest ik geopereerd worden. Sireurigen gingen naar de foto's kijken en dat allemaal bespreken, maar goed, die hebben het allemaal druk. Toen mochten we eindelijk door naar een volgend deurtje, uh, nummertje 11. Daar uh, werd ik helemaal ondervraagd en onderzocht, want ik ben natuurlijk flauwgevallen en zij namen het flauwvallen. Heel serieus, wat natuurlijk hartstikke goed is. Kunt u mij even vertellen wat er nou is gebeurd? Want ik heb de last niet en ik dacht echt, dit <lacht> is een grapje. <lacht> ik ben van de pot gebleurd, ja nee, ik ben, ik ben echt uh, van de wc gevallen. Ja. Flauwgevallen. En, en heeft u dat vaker al gehad? Nee. is natuurlijk lekker nee. geweest de laatste tijd? Uh, dus ze hebben bloed afgenomen, ze hebben een hartfilmpje gemaakt. Diverse vragen gesteld van hoe is dit nou gekomen? Nou, ze moesten er best wel een beetje op lachen. Daarna naar de gipskamer. Ik ga voorlopig niet zwemmen. In die ja, je ja. ja. zo, die komt er dan. Onder? We hebben geen roze, zei je. Nee, ja, ik heb wel, maar dat is alleen voor de kinderen Want het is allemaal extra leerstof mogelijk gebruiken. Ja. Ook niet een klein stukje? Nee, ja, dat ja. een er één band er overheen happen. Weet je wat je doet? Je gaat zo'n stiftje. Verf halen. actie. Ja. Ik denk dat de stifte beter is hoor, de spuipustel gaat er denk ik doorheen hè? Oh ja. ja, we gaan Stichten stiften Ik wist ook kom je Onderste oh, communiteit met een latgipje Hij doet nu al hier in de the... ding Oh moet mee op omhoog doen hè. Sip me up like lemonade we belong in Oh ja, hij gaat niet helemaal dicht, zeg maar. Helemaal... Nee ja. Ik heb trouwens alle namen net eventjes langs laten lopen die uh, mij op Facebook, op Instagram, via uh, WhatsApp een bericht hebben gestuurd. Super fijn. Maar ja, iedereen vroeg natuurlijk van uh, flauwvallen. Hoe kan dat? Waarom? En bla bla bla. Dus ik denk, ik maak even deze video en die laat ik iedereen zien. Dan is iedereen weer keurig op de hoogte. Vandaag ga ik om drie uur naar de huisarts voor mijn heup. Nou, daar zit ik weer bij de poli direct om nu een foto te maken van mijn heup. Ik verga van de pijn. Maar ja, de huisarts zei net dat, dat er mensen geweigerd worden in het ziekenhuis. Maar ja, we gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Ik moet er in ieder geval donderdag heen. Dus misschien kan dat allemaal in één keer. Zo, ben weer thuis. Daarnet net verging ik dus van de pijn toen ik uh, net bij de huisarts zat. ik heb uh, heel rap twee Ibuprofen ingenomen. Die zijn dus weer sterker dan paracetamol. Dus nu gaat het weer even goed. We gaan een soepie eten. Tomatensoepie wordt vervolgd. Muziek Kruppelijk kut weer. Dit is uh, mijn natural habitat. Vandaag is het weer donderdag, dus precies een week geleden dat ik uh, flauw gevallen ben en mijn enkel op twee plekken gebroken heb. Uh, maar vandaag ga ik dus terug naar het ziekenhuis. Jolanda is er weer bij. Fantastisch. Ik krijg trouwens ook last van mijn schouders nu. Natuurlijk ook omdat ik heel veel op die krukken loop. En omdat ik heel veel op mijn buik lig, want dat is de beste houding. Om geen last te hebben van mijn heup. Ik heb om te douchen, ik heb gedoucht. Dus is ook een hele verhuizing en een hele bezigheid. Ik heb een van die eet kamer, eettafelstoelen, die zijn van plastic, heb ik in de douche gezet. Pas net. Hm. Nou, dan ga ik met mijn poot zo omhoog op de wasmand. Dit is trouwens de enige broek die over mijn gips heen kan. Dus daar woon ik ook inmiddels een beetje in. Het is dus nu kwart voor negen en kwart voor tien over een uur komt Jolanda mij halen. Snel jas aan. Want ze stuurde al een bericht dat ze er is. Oh, ik moet ik nog een beetje strompelen? Here we go!